Wat gebeurt er precies met de stem van een zanger als het zingen goed gaat? En wanneer het niet goed gaat? Al zolang de mens bestaat, wordt er gesproken en dus ook gezongen. Hoe werkt de stem? En hoe krijg je op dit verborgen proces meer invloed? Hoe kun je je stem verbeteren, je sound en je techniek? Vocal Feedback geeft antwoord op deze vragen. Je biedt een eenvoudig stemmodel, dat is gebaseerd op hoe je stem werkt, niet hoe hij klinkt. Want je kunt je stem laten klinken hoe je wil, als je weet hoe hij werkt. En niet andersom. Zoals alle dingen die werken, lijkt ook vocal feedback simpel. Sterker nog, vocal feedback is simpel. Omdat het je terugbrengt tot de kern, de essentie van de stem. Die essentie vind je niet in boeken. Gek genoeg ook niet in het boek De Essentie van de Stem. Dit boek is slechts een route naar het ervaren van die essentie. Wat er in je lijf en hoofd gebeurt als je goed zingt. De Essentie van de Stem laat je zien welke vaardigheden je moet beheersen om je doel te bereiken. Zingen met gemak. Die route is niet ingewikkeld. Daarom is het een dun boek. Focal Feedback Coaching gebeurt altijd in een praktijksetting, meestal in een studio. Er wordt een song gezongen en binnen de context van het opnemen wordt geleerd. Er worden geen geïsoleerde oefeningen gedaan. Daarnaast garandeert het gebruik van koptelefoons dat coach en student hetzelfde horen. Dat praat een stuk gemakkelijker. Meer dan 300 jaar geleden begon men de verschillende klankgebieden van de stem te herkennen. Men noemde dit registers. Dit leidde tot een onderverdeling van het bereik die nog steeds wordt gebruikt. Maar deze onderverdeling is grillig, rekbaar en niet precies gedefinieerd. Heeft men nu twee registers? Of drie? Deze modellen worden tegelijkertijd gebruikt. Dat geeft al aan dat deze modellen eigenlijk niet meer werken. Vocal feedback begint opnieuw. Het deelt de stem in op basis van functie van de stembanden. En dat leidt tot een onderverdeling in zingen met compressie, de bovenste laag, en zingen zonder compressie, de onderste laag. Alle klanken en alle manieren van stemgebruik bevinden zich in dit driedimensionale schema. Weergave van de stem en haar klank in drie dimensies geeft duidelijker weer hoe je van compressie zingen zonder compressie kunt schakelen. En dat is wat je met vocal feedback dan ook moeiteloos leert doen. Ga aan het werk met vocal feedback coaching en je zult zien dat je snel begrijpt hoe het werkt. Je lichaam en je brein weten alles al om goed te kunnen zingen. Net zoals met leren lopen is vocal feedback niet gericht op de losse onderdelen van je stem, maar op de samenwerking ervan. Zingen is een proces waarbij verschillende spiergroepen en delen van je hersenen samenwerken. Kennis van alle onderdelen afzonderlijk is niet essentieel, maar kennis en vooral slim gebruik van de processen wel. Het boek De essentie van de stem in vogelvlucht. Er wordt uitgelegd waarom en hoe vogelfeedback heeft afgerekend met het oude registermodel. En wat het ervoor in de plaats heeft gezet. Om goed te leren zingen zijn er drie basisvaardigheden nodig. Ten eerste moet je een goede ademsteun hebben. Ten tweede moet je leren wat compressie is. En ten derde moet je leren je tongbasis te ontspannen. Uitgebreid wordt er ingegaan op ademsteun en ademhaling. En wordt vervolgens de ademhaling als proces besproken. De vervanging van het registermodel is het zingen met en zonder compressie. Leren hard en hoog te zingen begint met kennis van twang, de klank die je maakt door je strottenklepje naar achteren te kantelen. Waarom zijn sommige klinkers makkelijker te zingen in de hoogte dan andere? En hoe kun je hier gebruik van maken? Grunten, krijzen, ruisen, je stem kan de gekste geluiden maken. Deze vocale effecten kunnen op een veilige manier worden geproduceerd als er aan de basisvoorwaarden wordt voldaan. Vibrato is een zweving in je geluid ten gevolge van het heen en weer wiegen van je strottenhoofd. Er zijn verschillende soorten vibrato. Het oude registermodel was gebaseerd op de stembreuk, daar waar je stem oversloeg tussen compressie en niet-compressie. Hoe zit dat nou met vocal feedback? Is die stembreuk nou verleden tijd? Vocal feedback kijkt anders tegen oefenen aan. De ideeën daarover zijn de basis voor vocal feedback als lesmethode. Hoe zorg je voor je stem? Hoe voorkom je schade en vermoeidheid? Zingen is natuurlijk vooral een manier om een verhaal te vertellen en emotie over te brengen. Hoe werkt dat nou precies? In het boek De essentie van de stem vind je dit logo. Dat betekent dat je op die bladzijde een video kunt kijken. Download de gratis app Layer op je smartphone Richt de camera van je telefoon op de bladzijde en klik op scan. Je ziet dat de pagina tot leven komt. Het boek De Essentie van de Stem is hier verkrijgbaar of op www.zangtechniek.nl